En we zijn weer live en speciaal voor onze herhalingskijker die dus in de herhaling kijken. Leuk dat je dit uh, nog een keer kijkt. We staan hier uh, vlakbij de stad, Groningen. En uh, wij maken hier uh, een filmpje in het kader van de Week van ons Water. In het hele land zijn allerlei uh, leuke activiteiten om ons water te beleven. En wij nemen uh, onze kijkers mee uh, langs uh, activiteiten van het waterschap om voor waterveiligheid te zorgen. En uh, hier sta ik met Gerard Zeemans. Hi, zegt iemand. Oh, Die zegt, uh, nou, gegroet. Welkom bij deze uitzending. Um, wat doe jij aan waterveiligheid, Gerard? Ja, wat doe ik aan waterveiligheid? Ik mag namens het waterschap mag ik allemaal uh, gebieden inrichten, zoals deze bijvoorbeeld onlanden, om uh, daar water in te bergen. Maar dan met name natuurgebieden, maar soms ook wel landbouwgebieden. Waterbergen... Wat bedoel je daar precies mee? Ja, waterberg. Eigenlijk bedoel ik daarmee dat we uh, water kunnen vasthouden op het moment dat we er eigenlijk te veel van hebben. Dat is eigenlijk de bedoeling. Dus... Oké, okay, is een beetje zoals nu uh, dat het uh, veel regent? Nou, niet echt. Moet het, het iets moet harder we, regenen? Dan moeten we <laughs> nogal wat meer hebben. Maar als het echt nodig is. Dan uh, kunnen we bijvoorbeeld in dit gebied uh, 7 miljoen kuub water uh, bergen. En dat is best wel veel. Oké, okay, want waar uh, staan we hier? Ik zal even een klein beetje wat laten zien uh, aan de kijkers. Vertel, waar staan we hier, uh, Gerard? Nou, we staan hier op de fietsbrug over het uh, Pijsendiep. Eigenlijk op de tweedeling uh, van onze waterberging. Uh, rechts van mij het gebied van uh, stadsbosbeheer. Ja. En links van mij het gebied van natuurmonumenten. En die gebieden samen zijn ongeveer 1700 hectare. Het grootste waterbergingsgebied van Nederland. 1700 hectare natuurgebied ja. Ja. waar we water kunnen opslaan. Ja. Maar waarom moeten we water opslaan? Nou ja, iedereen die weet denk ik wel een beetje dat uh, de neerslag van tegenwoordig komt vaak in een hele korte periode en heel hevig. En dat betekent dat, we, dat men zegt dat dat het gevolg is van klimaatverandering en dat zal ook ongetwijfeld zo zijn. En om daar uh, voldoende op te anticiperen, is er uh, bedacht om uh, polders die hier eerst bemalen werden, om die te ontpolderen en daar waterberging van te maken. Maar onze sloot en rivieren, die, dat is niet genoeg om dat water op te slaan? Nee. Ons, kijk, wij hebben eigenlijk een boezemsysteem, dat noemen ze dan onze boezemwatergangen, die rechtstreeks naar het gemaal Lammerburen of Elektra gaan op Alderbogen. Dat zijn echte factoren. Heel, heel, heel, heel moeilijk. <laughs> nou ja, dat, dat, dat boezemsysteem is ongeveer 700-800 hectare. En, uh, of, uh, 1600 hectare, sorry. en dat hebben we kunnen verdubbelen met deze waterberging. Dus wat je eigenlijk doet is dat je je oppervlak met een factor 2 hebt vergroot. En daarmee het water wat je moet bergen over een veel groter oppervlak kunt bergen en daardoor heb je minder hoge boezemwaterstanden. Een beetje ingewikkeld okay. verhaal, maar zo nou, zit weet je, wel We in gaan het uit. gewoon laten zien Gerard. We hebben inmiddels zeven kijkers die met ons meekijken. Heel goed. Dus uh, nou, neem ons een stukje mee uh, dit gebied in. Nou, gaan we doen. We lopen even naar een uh, maquette toe, misschien wordt het dan wat duidelijker. Ja, is goed. Als uh, mensen uh, vragen hebben aan Gerard, uh, stel ze gerust. We zullen ze meteen uh, ter plekke beantwoorden. We zijn hier in de Onlanden, vlakbij de stad Groningen. Als we heel stil zijn, dan hoor je zelfs het verkeer van de stad. En hier slaan we water op, want dat is belangrijk om ons veilig te houden voor het water. En Gerard gaat even wat vertellen over hoe dat precies werkt in dit gebied. Ja. Aan de hand van deze kaart. Ja. Okay. Ik zal proberen het een beetje aan te wijzen. Ik weet niet of jullie... Of ja, ik, ik ga zien. mee met jouw hand. Okay. Dus zeg het maar. Nou, wij stonden net hier. Dus u staat hier. Dat is deze, op deze plek. Dat, dat is dat de terug, Pijs... ja? ja, Pijsendiep. En dit is het Pijsendiep. En waar is dan de stad Groningen? De stad Groningen de ligt hier. Ja, die kun je hier niet op zien. Dat is Hoogkerk. Maar de stad Groningen ligt hierachter. Dus ja? we zitten eigenlijk... In de achtertuin van de Tegen stad? Tegen de stad aan, uh, als uitvalsgebied ook van uh, heel veel stadjes. En wat je op deze kaart eigenlijk ziet is uh, het meer Pijsendiep. En wat we gedaan hebben, een verbinding maken tussen het Pijsendiep en het meer Om het overtollige water vanuit het Pijsendiep eerst in dit gebied van de waterberging te kunnen bergen. Okay. En dat betekent dat we natuurlijk om dit hele gebied heen kaders hebben aangebracht. Oké, okay, ik kreeg net een vraag. Hoeveel water. Oh, ik heb hem een heel klein beetje gemist. Hoeveel water kun je hier opslaan voor droge voeten? Dat nou, vraag. Als je de waterbering. dat kun je natuurlijk gewoon uitrekenen. Want je weet wat voor waterstanden er nu zijn. en hoeveel je er maximaal in kunt hebben. En dan moet je ongeveer uitgaan van 7 tot 7,5 miljoen kub. water over 1700 hectare. Ik kan me niet voorstellen hoeveel dat is, Gerard. Nou oh ja, dat een, is... een, een kuub is duizend liter. Dus uh, reken maar uit. Miljoenen liters. Miljoenen. Die kunnen wij niet, samen niet, op, die kunnen wij niet opdringen. Oké, okay, nou, lukken. goed. Dus het is een, een prachtig mooi uitvalsgebied. Het heeft eigenlijk een, een, een hele mooie dubbelfunctie. Aan één kant natuur, want het is allemaal natuur, deze kant. Dat is allemaal stadsbosbeheer, andere kant natuurmonumenten. En daar bergen we water in, maar daarnaast... Is het ook een prachtig mooi gebied geworden voor nou, mensen die het landschap willen beleven? We hebben allemaal nieuwe fietspaden aangelegd, allemaal wandelpaden, uitzichtpunten, belevingspunten. Dus uh, het is ook een gebied wat uh, met name in het weekend, maar ook uh, tijdens de vakantie heel druk bezocht wordt door mensen die gewoon van de natuur willen genieten. Ja, want je rijdt zo vanuit de, uit de stad uh, hier naar het gebied. Is, met ja, de fiets. ja, op een fiets is het 10 minuten en dan ben je in dit gebied en dan. Uh, kun je heerlijk genieten van wat hier uh, allemaal uh, aangelegd is. Nou, prachtig. Ja, ik zie er ook boven staan, natte natuur voor droge, droge voeten. voeten. Juist. Dat is een mooie, ja, een hele mooie combinatie. Oké. Okay. Een hele mooie combinatie. En je wou nog wat laten zien uh, hier. Uh... Ja. Uh, Want je we... had het net over, sorry, je had het net over uh, kades eromheen. Kunnen ja. we daar hier ook wat van zien nou, in het ja. gebied? Of... Ja, het is een beetje lastig, denk ik. Ja, je ziet daar al een begin van een groene kade. Ik maar kijken, misschien, als ik hem wat hoger hou... Misschien uh... moeten we even wat meer naar de stuw toe lopen, dan oh. kunnen we het laten zien. Ja. Maar even nog terug, misschien ja? naar het plaatje toe. Ja? Wat we dus gedaan hebben, wat ik net zei, het Pijsendiep koppelen met het Meer. En om dat water richting het Meer te krijgen, hebben we hier een stuw in het Pijzerdiep geplaatst. En daar staan we eigenlijk vlakbij, dus die moet we wel even laten zien. Oké. Okay. Dat gaan we doen. Ik kreeg net nog de vraag, hoeveel zwembaden zijn dat? Nou, we hebben net uitgelegd, uh, hoeveel miljoen kuub was het, zei je? 17 mil uh, 7 miljoen kuub. 7 miljoen kuub. En uh, in 1 kuub zit 1000 liter. Nou, ik weet niet hoeveel liter er in een zwembad zit. Ik weet dus, het uh, ook niet. zoek dat het op en maak het rekensommetje, <laughs> zou ik zeggen. <laughs> Wij lopen naar een stuw hier. Daar zie je dus al een stuk kader hier. Oh Zo? ja. Ik zie het, ik hoop dat de kijkers er ook wat van kunnen zien. Mooi groen, net gemaakt. Misschien zien we het zo ook nog beter als we in de buurt zijn van de stuw. Ik zie er mooi hekwerk om. Kunnen mensen daar ook bij komen of zit nou, die op slot? Nou, dat hekwerk hebben we er eigenlijk vanuit veiligheid omheen gezet. Omdat het toch bewegende delen zijn en je mensen oh, daar ja. de weg moet houden. Ik wil geen, want anders krijg je wilde uh, geen benen of vingers tussen. Uh... Precies. Dus uh, nou, een hekwerker omheen, het zit op slot. Goed, oké. Okay. Ik kreeg net nog de vraag of we hier ook bijzondere dieren leven. Ja, hele bijzondere. wat ik heel erg bijzonder vind is uh, bijvoorbeeld uh, de otter die hier jaren niet gezien is en uh, sinds dat we hier het gebied hebben ingericht uh, eigenlijk uh, per direct hier is uh, verschenen. En die doet het enorm goed. En daarnaast ja, ik ben geen vogeldeskundige, maar is hier sprake van 80 verschillende vogelsoorten. Dat is echt bijzonder. Oké, okay. ja. dus een heel belangrijk gebied voor de waterveiligheid, maar ook nog een heel mooi gebied voor de natuur en heel veel mooie, bijzondere dieren. Echt vogelgebied, vertelde Gerard net. En de otter is hier gespot. Ja. Ik hoorde dat... Uh, uh, een musselschadbestrijder van ons heeft laatst ook een filmpje gemaakt van de otter die hij hier heeft gezien, hè? Heb je die ook gezien? Nee, niet oh, gezien. Ja. Maar we hebben de Een paar otter... maanden geleden was dat. We uh... hebben de otter wel gezien uh, met een camera hier onder de provinciale weg. Vaste cameraopstelling, En dan zien je hem er mooi onderdoor Waar doorlopen. zit die camera dan? Nou, in een duiker of zo? Of, ja, ja, in een brug, in in een brug waar een watergang van ons onderdoor gaat. En daar hebben we speciaal extra ruimte gemaakt om beesten makkelijk te laten passeren en daar is je gespaard staat mooi op filmpje? Kijk, we krijgen nog een mooie tip van uh, Water Natuurlijk dat ze uh, mensen meer kunnen uh, leren over de natuur in de onlanden in www.deonlanden.nl. Nou, mensen hebben het kunnen lezen in beeld. Ik hoop dat ik het goed zeg. De website. Goed. Nou, wij kom. zijn bij de stuw aangekomen. Mee. Oh ja, hier zie je als een mooie pijlschaal. Hoe, wat is het waterpeil nu uh, nou, wij moeten uh, aan die kant moeten we 83 minus NAP hanteren en aan de benedenstroomse kant, aan die kant ja. 93 min Dus er zit een peilverschil in van 10 centimeter ongeveer. Okay. Oké, en hoe is het Af... nu? Wat je hier op het bord in ieder geval kan zien? Nou je peilstaat. ziet nu, uh, nou eigenlijk zie je hier 83 min op dit moment. Dus het is eigenlijk, dus het is eigenlijk prima op peil. Op peil. Dus ja. de stuur die uh, hoeft dan niet open nee, nee, maar die is geautomatiseerd, dus die bedient, die voelt eigenlijk precies aan wat die moet doen. Dus, uh, oh, dus wij hoeven niet meer op een knopje te drukken op het huis. Nee, wij kunnen allemaal automatisch. Ja, als we willen kunnen we op een knopje drukken en kunnen we hem naar boven of beneden zetten. We kunnen ook de waterstanden uitlezen, maar in principe regelt die zichzelf. Super. Dus je kunt hier ook de waterstand zien aan de boezemkant, die is 93 min, dus dat is een keurig, oh ja. keurig het verschil even, van 10 uh... centimeter. Nou mooi, ja dan, uh, doet die, uh, dan werkt het goed. Maar ik wil je nog <laughs> wel even wat bijzonders laten zien. Oh, leuk. Neem me mee. Neem ons mee. Er zijn nog 9 kijkers die live uh, meekijken. Misschien ook nog een aantal die via de computer meekijken. Is... Wat zien we hier? Nou, misschien is het wel leuk om dit even te laten zien. Uh, we hebben in deze constructie ook een vispassage gemaakt. Oké, okay, ja, ik zie hier water uh, uitstromen. Ja, dat, dat noemen wij een lokstroom. Oké, okay, en wat doet een lokstroom? Nou, zoals je ziet, die lokstroom die loopt voor de stuw langs. En als de vissen beneden strooms naar boven strooms willen, dan komen ze komen een barrière tegen, dan kunnen ze niet verder. Maar als ze in de lokstroom komen, dan weten ze, hé, hey, daar is een opening, daar kunnen we doorheen. Ah, oké, okay. ja. Dus, dus, maar dan gaan ze daar ook in? Dan gaan ze, dan zwemmen ze daarin en dan kunnen ze via een bak... Ze gaan via die, dat gat van de lokstroom, yes. zeg maar. Kunnen ze hier onder, zit een constructie met een aantal verschillende compartimenten. Oh, ik weet niet of dit goed te zien is, nee, maar anders dat, dan horen we het wel van onze lieve kijkers. Dat denk, ik, <laughs> dat denk ik niet, maar dat betekent eigenlijk dat dat pijlverschil van die... 10 centimeter wordt in deze bakken overbrugd. Dus de, de vissen die erin zwemmen kunnen via deze bak naar, de boven, naar boven zwemmen. Want hier zit weer een, een opening. Oh ja, en dus dan komen. kunnen ze dus uh, eigenlijk de stuw, uh, stuw. Precies. Hey, ik kreeg net nog een vraag, waarom dat pijlverschil peil, van die 10 centimeter? Nou ja, dat is, dat is een heel lang verhaal, maar om het uh, kort samen te vatten, daar is heel veel op gestudeerd en uiteindelijk hebben uh, Bestuur dus daar een besluit over genomen. Zo moet het ingericht worden. En dat heeft natuurlijk met verschillende zaken te maken. Dat heeft met natuur te maken, maar dat heeft ook met het waterbergend vermogen te maken. En uiteindelijk hebben ze in alle wijsheid beslist dat dit een waterstand moest worden bovenstroom van 83 min. Goed, maar dan wegen ze dus allerlei belangen dan af tegen elkaar. Van, af. Van, in dat gebied is dat waterpeil yes. belangrijk gezien de, al deze belangen. En ja. in dat gebied is dat pijl belangrijk. Ja, klopt. Dat is een heel proces, denk ik, of niet? Nou ja, dat, kijk, de bestuurscommissie is hier, nee, want er is een, heel, het is een club mensen, bestuurders, is hiermee aan de gang gegaan. Die is in 2007 is die daarmee, ja, eigenlijk al eerder. Oh, je 2000... hebt dit gebied niet in je eentje ingericht. Dat dacht ik even, dat nee. zei je net, maar. Ik zal het, het heel kort heel proberen kort samen te vatten. Maar in, in, in uh, 2005, 2006 is er een bestuurscommissie gekomen met allerlei belangrijke mensen van het waterschap, provincie en gemeentes en noem maar op. Ja, En die, uh, die zijn met die plannen begonnen uh, uit te werken samen met DLG, nu ProLander. Daar zijn plannen voor gemaakt. Die bestuurders hebben daar keuzes uh, in gemaakt. En uiteindelijk hebben ze in uh, 2006, 2007 het plan vastgesteld. En zijn we met de uitvoering begonnen in 2007. Okay. En in 2012 was alles klaar. Dus in januari 2012 hebben we het gebied ook al ingezet voor de waterberging. En dan, toen heeft het zijn dienst. Oh, dat was een spannende situatie geloof ik, yes. of niet? Kan je daar iets over vertellen, over wat je zelf op dat moment uh, Nou, weet deed? je, wij, wij hadden het gebied nog niet helemaal ingericht. We waren uh, voor uh, 80% klaar. Ja, wacht even, misschien moeten de kijkers heel even meenemen. In uh, januari 2012 hadden we een hele heftige regenval uh, ja. hier, hè? Ja. Uh, misschien ook in de rest van Nederland, maar hier, uh, hier hadden we daar echt uh, problemen mee. Ja. En dus toen hadden we dit gebied hard nodig, nodig. om al dat regenwater op te slaan. Maar Precies. het gebied was net Wij, klaar? Nou, nog niet helemaal klaar. Misschien kan iedereen zich uh, nog wel vanuit de, het, nieuws. De, het nieuws herinneren, Talbot te petten. De ontruiming en al gedoe eromheen. En toen. Nou hebben wij de opdracht gekregen van ons bestuur, van de onlander moet ook ingezet worden. Nou, ja. die was al deels ingezet, maar een aantal stukken waren nog niet helemaal klaar. Dus daar hebben we tijdelijk wat noodmaatregelen genomen. En binnen twee dagen kon dat gebied ook ingezet worden. En dat heeft er uiteindelijk mede toegeleid dat er in de te petten dat dat allemaal goed is afgelopen. Okay. Dus het heeft toen ook al zijn functie gelukkig bewezen. Goed, ik geef de mensen nog even een heel mooi vergezicht uh, hoe prachtig het hier is. Je ziet ook nog van die gele ballen hier liggen, misschien denken mensen, ja. wat is dat nou? Nou, dat is speciaal voor kano's. die mogen natuurlijk niet te dicht bij die stuw komen, dat is gevaarlijk. Dus ze worden eigenlijk naar de kant toe gedreven en dan kunnen ze met de kano eruit en aan de andere kant van de stuw kunnen ze weer met de canoë oh, erin. dan kunnen ze de stuw uh, oversteken. Yes. Uh, dan komen ze niet per ongeluk in de stuw uh, nee. door de stroming. Ja, uh... klopt. klopt. Oké, okay. nou het is prachtig hier. Het, het is een beetje regenaf, het is een beetje grauw, maar ik ben hier zelf ook wel eens op een mooie zomer- of lentedag geweest. Heerlijk, prachtig om hier te fietsen te wandelen. Goed, um, zijn er nog vragen van kijkers? Stel ze, want we gaan zo afronden. Ik, ga zo, ik heb zo in ieder geval nog een laatste vraag voor, uh, voor Gerard. Ik kan heel even mensen de gelegenheid geven met dit mooie uitzicht om uh, nog wat in te tikken. Hier we de stuw nog een keer. Hier hebben we, oh kijk, daar komt inderdaad nog een vraag. Wat was er gebeurd als jullie de berging nog niet hadden kunnen inzetten in 2012? Ja, dan uh, had toch misschien uh, een, een polder onder water gezet moeten worden. En misschien was dat, dat in dat geval wel het talbe te petten geweest. Maar die was dan uh, vanwege een calamiteit onder water uh, gelopen. Maar uh, goed, dan hadden we toch een probleem gehad. Ja. En uh, ja, wat dat precies Maar een polder voor... waar dus ook uh, mensen wonen? Juist. En nou ja, dat is natuurlijk altijd uh, heel Een lastig en, heftige... en problematisch en voor mensen natuurlijk ook heel erg uh, vervelend. Uh, dus uh, ja, om nou precies te zeggen wat was er niet gebeurd, uh, dat, dat vind ik lastig. Misschien hadden we dan ook wel andere keuzes gemaakt en andere gebieden onder water moeten zetten. Okay. Maar goed, gelukkig is dat niet gebeurd. We en... waren heel blij dat we dit gebied konden doen. Nou beweren. ja, iedereen was er hartstikke blij mee, want dat, uiteindelijk kon iedereen gelukkig blijven zitten waar hij zat. En dan hoefde er verder niks te gebeuren. Dus uh, ja, Gelukkig. prima. Ja. Oké. Okay. ga ik jou nog even een laatste vraag stellen. Wat zou je de kijkers mee willen geven wat ze zelf kunnen doen om uh, te zorgen voor waterveiligheid in Nederland? Of in Groningen? Ja. Hele, ik, denk, ja. Ik, ik, ik, ik denk altijd dan maar even naar mijn achter, uh, eigen achtertuintje. Iedereen probeert altijd die, die tuin en dat terras zo mooi mogelijk te maken, zoveel mogelijk tegels erin, uh, grind erin, noem we allemaal maar op. Eigenlijk zou ik zeggen ja. Probeer zoveel mogelijk groen te maken, vooral in die steden. Want ja, als, je het wa als het water valt en het valt op beton of tegels of asfalt, dan komt het, moet het direct weg. En eigenlijk moet je het even de tijd geven om uh, in de ondergrond te trekken. En dan heb je dus ook een minder snelle vloedgolf, om het zo maar te zeggen. Oké, okay, dus jouw dus... oproep zou zijn: tegel erin, tegel eruit, groen plant erin. erin, groen erin. Ja, heel goed. Nou, je krijgt goed. hier uh, heel veel uh, heel, uh, positieve reacties op Gerard. Ik zie allemaal hartjes verschijnen. Oh, dus de mensen waarderen jouw advies. Mijn dag kan niet meer gevoord. Nou, um, superleuk dat je ons even mee wilde nemen in dit prachtige natuurgebied zo vlakbij uh, de stad Groningen. Wat ook uh, heel belangrijk is voor het opslaan van water. Houden wij allemaal droge voeten en uh, voorkomen we uh, dat we al te veel last hebben van het water. Zo is. Maar dat we er lekker van kunnen genieten. Ja, absoluut. Nou, super bedankt. Graag gedaan. En uh, straks om 4 uur zijn wij weer terug. Dan uh, komen we live vanaf de Eemskanaalkade. Ik ben dan op pad met Bertjan Pol. En die gaat wat vertellen over uh, de dijkversterkingen in, uh, in Groningen. Goed, tot vanmiddag.